Het is algemeen bekend dat er op dit moment een groot tekort is aan personeel. Zowel op kantoor als buiten op de bouwplaats. Wat maakt een bedrijf nu een fijne werkplek? En wat kan je eraan doen om personeel te behouden voor je organisatie? Hoe zorg je ervoor dat het werkplezier vergroot wordt en de medewerkers toch productiever kunnen werken? Een goed DMS kan hieraan een bijdrage leveren. Uit verschillende onderzoeken is namelijk gebleken dat een werkplek die het efficiënt digitaal samenwerken bevordert, tussen zowel de collega's onderling, ketenpartners en de aannemers, het werkplezier vergroot. Ook kan er dan met minder mensen meer werk verzet worden. Met DigiOffice kunnen medewerkers op elk moment en vanuit elke locatie altijd beschikken over de actuele informatie. Hierdoor wordt de kans op het maken van fouten kleiner en het vergroot het werkplezier. Met de DigiOffice app kunnen de medewerkers ook eenvoudig vanaf hun telefoon of tablet bij de documenten. Moet er een document ondertekend worden? Dan kan er snel een werkstroom gestart worden en verzocht worden om een digitale handtekening. Zo blijft een project ook de voortgang behouden en hebben de collega's overzicht in het verloop van het project.